Hallo en welkom bij Pols Model 2 Stuff. Vandaag een broodrooster. Um, doos met inhoud. Een um, in heleboel um, Pico um, GT. Oh, uit mijn hoofd um, bieten of kolen um, Ik wil een bietentrein uh, gaan rijden, en deze zijn uh, goed voorhandig. Um, ik vind ze er goed genoeg uitzien. Alleen, uh, veel van wat hier in de doos zit heeft uh, last van hetzelfde uh, euvel. De wielen lopen aan tegen de onderkant en ze zijn... Uh, soms zitten ze nog wel vast. Vaak zie je dat ze in losse onderdelen komen. Uh, dus ik ga ze demonteren, schoonmaken en uh, uh, herstellen en dan kunnen ze de baan op. En dit gaat een aardige klus worden gezien de hoeveelheid aan wagons die ik hier heb liggen. Uh, dat is mooi, want uh, ik zal vast wel ergens wat reserveonderdelen nodig hebben. Het wassen moet uh, nog. Dat uh, ben ik nog niet eens aan begonnen. Sommige zijn erg vuil. Maar uh, goed, dat komt nog. Um, de opbouw van deze wagonnen is uh, een plastic bak. Die makkelijk uh, schoongemaakt kan worden uh, als hij eenmaal los is. Uh, en onderstel, daar zit een metalen plaat op voor het gewicht. En onder die metalen plaat zitten, uh, nou, hier zitten dus twee klemmen voor de metalen plaat. En hier zitten twee strips. En die twee strips, dat zijn de wielen. Daar zitten de wielen in, dus, dus je de wielen eruit haalt. Dan zul je zien dat deze strips eruit komen, soms zitten ze vast maar vaak niet. En dat is ook het probleem, deze, deze strips die zitten, te ver, uh, naar, uh, uh, zitten te los waardoor de wielen tegen het plastic uh, aan gaan duwen. Het is een kwestie van uh, loshalen, even een beetje bijbuigen, vastlijmen en dan heb je een goed onderstel. En als je dan toch de wielen in de handen hebt. Ik ga er even met een uh, staalborstel overheen die aan mijn dremel zit. Uh, om, uh, om ze wat schoner te krijgen dan dit. Dat kan uh, helemaal geen kwaad. over geen stroom, pick-up of iets dergelijks doen. Maar um, ze kunnen zo grof worden dat uh, herrie maken op de baan. En uh, dat wordt dan ook een stukje minder. Nou, als de... Um, wielen recht gebogen zijn, dan is het kwestie van het metaal er terug bovenop. En dan kan er zo zo'n De meeste heb ik al uh, losgehaald. En, uh, en dat allemaal is laten zien. Veel. Toe. Dus um, dus soms uh, ze het ze helemaal vast, maar is het mogelijk om hier uh, aan één kant net een beetje um, ruimte te krijgen tussen het onderstel en de wagen. Met name de bruine zie je natuurlijk goed die overgang, maar die zwarte is een beetje wat moeilijker. En als je daar een schroevendraaier tussen kunt krijgen, dan kun je hem heel langzaam opwippen. En soms heb je geluk blijven deze pinnen zitten. En kun je ze dus ook makkelijker weer terugzetten. Eh, soms breek je deze af. Eh, eh, ja, dan heb je wat minder geluk, maar gezien dat ik eh, ze, dus met name die wielen moeten, wil renoveren, moeten ze er wel af. En dat betekent dat ik het met lijm oplos. Uh, ik verwacht niet dat ze uh, heel snel nog een keer open moeten en zelfs degenen die gelijmd zijn zie ik dat toch vrij makkelijk uh, die lijm uh, loskomt met een beetje, een beetje druk van de schroevendraaier. Bij het loshalen van deze metalen plaat verbuik je de clipjes die um, de koppeling op zijn plek houden. Dus deze clipjes ik heb hier een zeer weer mastig exemplaar, houden in ieder geval deze koppeling op zijn plek en betekent dus ook dat ze soms uitvallen met het uh, met het repareren. Kijk, als je het weet, is dat allemaal niet zo'n probleem. Dan ben je er in ieder geval niet door verrast. Zo. Dat maakt ze strakjes vastzetten ook weer iets lastiger. Omdat je niet zo heel veel grip hebt op die koppeling. Want je verbuikt hem nog wel snel. Maar, plaatjes los. En dat betekent dat nu... ...deze eruit kunnen. Zo. Nou, deze zie je al. Die is naar buiten verbogen. Voor deze geldt het ook. Dat betekent dus dat de wielen meer speling hebben... ...en sowieso het meer naar buiten... Uh, maar meer naar boven kunnen komen. Dus ik verwacht hier ook... Ja, hier zitten ook duidelijke groeven in van waar de wielen tegenaan hebben gezeten. Ik, ik ga hem even recht buigen tot ik hem mooi vind en ik ga hem daarna vastzetten met wat lijm, dat hij ook niet meer van zijn plaats afkomt voor de komende 10 jaar hopelijk. Als de metalen pinnen er weer op zitten, metalen platen er terug op. Het meeste is wel met de hand te verbuigen en voor het laatste zetje gebruik ik een schroevendraaier Dan de wielen erin. Die lopen best aardig. Ik heb het uh, vastgezet met uh, superglue, uh, secondelijm. En dan heb ik hier één onderstel. Alle buffers zitten hierop bij deze, de haakkoppelingen zitten erop, dus die kan uh, dadelijk zo zijn bakje krijgen en dat bakje zet ik uh, vast met um, houtlijm waarschijnlijk. Omdat dat ook uh, goed uh, genoeg hecht op uh, alle plastic hier. Uh, Plasticlijm kan ook, uh, ook secondenlijm kan, en gezien de hoeveelheid die hier heb liggen denk ik niet dat ik genoeg secondenlijm heb daarvoor, maar uh, dit is in ieder geval de eerste. Na alles recht gebogen te hebben en vastgelijnd te hebben, dus heb ik hier dus goed lopende wielen. Uh, eentje heb ik over, die heb ik gebruikt voor onderdelen. Twee reservewielen. De buffers hier zitten vast op de, uh, op de plastic onderkant. Maar ik ga toch kijken of ik ze er voorzichtig uh, af kan zagen. Snijden, zodat ik ze uh, uh, kan transplanteren op uh, twee andere wagens die. Uh, de, die ook één buffer missen en dan heb ik denk ik ook alle buffers compleet. Dat zou mooi zijn. En uh, ik zal eens eventjes uh, alles op de baan gaan zetten om een beetje te laten zien hoeveel er eigenlijk zijn nu dat ze allemaal gerepareerd zijn en uh, ja daarmee rijden dat gaat nog iets zo uh, uh, één stap te ver, maar uh, dat komt er ook aan. Hier staat nog een uh... Een paar dingetjes tussen die er niet bij horen. Nog wat van mijn uh, schroeven en ijzerrommel dingetjes. Maar ook die heb ik uh, opgeknapt. En daarna komt alles wat ik daarnet heb gedaan. Die uh, ik hier heb, heb ik uh, dus al eerder gedaan. En uh, ik moet dus nog de buffers nalopen. Uh, zoals deze hier, die heeft er geen. En hier ontbreekt er ook nog één en hier ontbreekt er nog één. maar uh, ik hoop dus dat ik dat ook nog in de orde ga krijgen. Ik heb hier ook nog mijn camerawagen, die heeft ook nog de buffers erop zitten. Dit is eigenlijk precies zo'n onderstel, zonder de bak, uh, die ook op dezelfde manier aangepakt is dat hij dus goed rijdt. Voorheen was gewoon alleen maar het handmatig rijden met deze lange rits Al ontzettend moeilijk vanwege hoe zwaar dat ze reden. Uh, en nu zit er met name hier en hier nog de grootste weerstand. Maar ik ben er uh, tevreden over. Misschien dat ik het nog voor elkaar krijgen om uh, hop, uh, met deze een rondje te gaan rijden. Maar dat zal uh, niet vandaag zijn, maar wellicht een volgende keer. En daarmee wil ik ook afsluiten en zeggen bedankt voor het kijken. En graag tot later.